Wist jij dat jij een kleurenkit kunt gebruiken in Canva en dat je in één keer alle gratis elementen kunt zien met een code 7 handige Canva-heks. Voor alle huisstijlbewakers en kleurfanaten Canva heeft handige standaard brandkits en je kunt een eigen kleurschema of brandkit bewaren in je account zodat je dus niet elke keer de kleurcodes hoeft in te voeren. Je weet vast hoe je de kleuren van een Canva element verandert, maar wist je dat je ook de basiskleuren van je eigen uploads kunt aanpassen? Ga hiervoor naar effecten, dan de Duotoon en pas dan hier de kleuren aan. Deze heb ik ook net zelf ontdekt, tekenen met deze Canva tool in beta. Ik gebruik hem om bijvoorbeeld een leuke outline te maken rondom foto's, maar je kunt natuurlijk van alles tekenen. En deze gebruik ik zelf heel veel, transparante achtergrond. Je wist misschien wel dat je je final design transparant kunt maken. Maar wist je dat je ook de achtergrond kunt verwijderen van elk element, van bijvoorbeeld foto's? Ga naar bewerken en remove background. En wist je dat je ook video's kunt bewerken in Canva? Naast inkorten en zoomen kun je ook video's achter elkaar zetten en allerlei graphics, zoals teksten en muziek toevoegen. Handig voor bijvoorbeeld je stories. En dit is ook een fijn om te weten, gebruik de T op je toetsenbord om heel snel een nieuwe tekstbox aan te maken. Werk je met de gratis versie van Canva, dan scroll je vaak door een hele hoop pro-elementen zonder dat je ze kunt gebruiken. Als je alleen de gratis elementen wilt zien, typ dan brand en dan deze code in de searchbar. Wellicht even opslaan deze code is misschien wat lastiger te onthouden. Je vindt hem voor het gemak ook in de beschrijving van deze video. Hoef je hem alleen maar te kopiëren en te plakken. Voor meer content tips, check fw. nu video.